Hallo mensen, welkom bij Rob Game. En ik heb weer een verrassing, want ik ben weer met Rick. Yay! Yes. Dat is mijn nieuwe teamlid, zoals jullie al weten. We gaan weer slender spelen, net als de vorige keer. Rick doet weer de controles en zo. En ja, Rick. Succes! Dank je. Tja. Nou. Iets harder hoor. Um, ja, we staat er niet aan. Hè. Kijk nou dat het was. Staat hij harder of niet? Hoort je. Ja, goed. Oké. Okay. Shit. Lopen we weer de chips en proberen we zoveel mogelijk bladzijden te halen. Voor was je echt ver. Zes. Vandaag best veel, dat snap. Ja, hier, is, uh, hier op dan die boom zit een plaatje, ja. De boom zit een plaatje. Kijk, oh je was het, er is eens aan. Daar is er één. Disco ligt zo, disco ligt zo, disco ligt zo, disco ligt zo. Niet meer Oh nee, er staat weer iemand op de grote toneel. Bam, bam, daar ja. is <tie> He, hey. ook Kijk, de loopband is allemaal als vorige keer. dat Wat een mooie Wow. Nou, ik echt bang hoor. Nou, dat wordt hier wel niet waar. Nou, blijf ik Staat-ie! Nee. nee, nog een auto! Nee, die dekking is er niet. Ik was aan het Ja. Ik ben er ik heb zin om te kijken. De bom. Nee, melkauto. Ja, yes, nou, ik kwam ze overal liggen. Nice. ga niet ga niet naar in het huis zit er geen. De vorige keer had ik er zes en dan moet ik er nou nog eentje weten te doen. ja. wacht, ik had de vorige keer zes, dus als ik ze nou allemaal vind, want deze had ik niet en bij die auto die we net hadden, die uh, blauwe Volvo, die zit er ook in als het goed is, hoor. ja. waar. oh ja, ja. oh, hoe pak je Dan niet, hè! Lopen we lekker om! Langs een beest! Lopen we die kant op. Ja, ik moet naar huis. Haha, <laughs> nee. Is het wat duidelijk? Ja. Weedoo! Weedoo! Nog een keer naar te kijken? Nee. Waar? nee, nee. Is dat er nog niet? Ja, ja, ja, ik zie hem. Hij is echt zo heel zachtjes aan ik het geef hem, Ik geef hem aan met een pelstje. Disco niksjouw, Disco niksjouw, Disco niksjouw. En de ronde is kapot. Ja, dat ligt als je het aan het ziet. niet. Wat het goed gedaan, ja. vond ik. Een beetje rood op me zaken. Wat is er ook te denken? Nou, dan weet ik maar waar we zijn, we denken. Daar. Daar. Daar. Doen. Daar doen.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 of bij een snelweg lopen. Dat gaat luisteren. Zo, Daar is het. Nee. Jouw schrijven. Ik ga me Ja, ik, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat We gaan een ander spel spelen, ja, man. We mensen, het was een kort uh, Robert Game. We gaan gewoon verder. Merk. Ja, ja. Eh, ja. Ja. Uh, nee. Nee. Ja. Uh, dit was vergeet niet te abonneren, vergeet niet Me. te liken. Uh, uh, wat vinden jullie trouwens van... Ja, trouwens, ik kan je helaas niet zien. Uh, ik laat het zo zien. Dat is een korte update video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet op Thijs te abonneren. Zijn kanaal op thuis van Gaal. Vergeet niet op Game Talk te abonneren. sluit je dan op je maf zonder vis worden. Ja, ja, ja. Nou, oude mensen. En jullie kunnen allemaal de fou doen.